In de volgende vier kennisclips bespreken we de inzet van de studievoorschotmiddelen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deze clips zijn... Studievoorschotmiddelen, wat zijn dat nou precies? Wat doet de Hogeschool van Amsterdam met de studievoorschotmiddelen? Wat is de rol van opleidingscommissies en medezeggenschapsraden? En welke vragen over de studievoorschotmiddelen moeten opleidingscommissies in het jaarverslag beantwoorden? Als je alle kennisclips hebt bekeken, Weet je wat de studievoorschotmiddelen zijn? Hoe we hier bij de Hogeschool van Amsterdam afspraken over maken? Waar we ons geld aan uit kunnen geven? En wat je hier vanuit de medezeggenschap mee doet? Heb je na het bekijken van de kennisclips nog vragen? Stel ze aan Participatie HVA.